op Zoek naar het allermooiste feestje en vandaag ben ik uitgenodigd door Kifu. Ja, het is je boy Kifu. Kom gezellig langs bij ons zomercarnaval bij onze section Caribbean Love en dan kan je even de allermooiste feestje meemaken. Pauw, kijk. Tot snel Emma, ciao! Kifu wil me meenemen naar het Rotterdamse zomercarnaval en op zich snap ik dat. Dus ook vandaag ga ik weer op zoek naar de verplichte versnapering, de gangmaker en het absolute hoogtepunt. Maar eerst aan mij, de schone taak om Kifu en zijn Caribbean Love Gang te vinden. In deze menigte mensen. Waar komen ze toch allemaal vandaan joh? Tijdens het zomercarnaval transformeert de Rotterdamse binnenstad in een explosie van kleur, muziek en feest. 2500 dansers, gehuld in spectaculaire kostuums trekken met drummens in een stoet van 2,5 kilometer de stad door. En ik mag vandaag mee met de Caribbean Love Car. Uh, ik ben op zoek naar de Caribbean Love Groep. Ik denk dat hij mij al achteraan uh, staat, zeg maar. Helemaal achterin. Ik weet niet precies waar achteraan is. Weet jullie waar ik Kifu kan vinden? Voor je daar bij Kifu zijn. Bij de wagen. Ik ben op zoek naar Kifu. Ik ben Kifu. Je hebt ons uitgenodigd Klopt. voor het allermooiste feestje. Yes. Dus mijn eerste vraag is, waarom is dit het allermooiste feestje? Dit is de beste feest van Rotterdam. Het is één keer per jaar. Het is gewoon uh, laten zien de cultuur, weet je. Het is de culture. En ook volgens mij ook de grootste straat-event van Europa. En iedereen van, uh, ja, van heel de wereld. Kom komen allemaal wel hier om dit te willen meemaken. En, en wat je hoort, deze muziek is echt een aan muziek dat is zo so spiritueel dat je gewoon alles wil doen. Ja? Even <tie> hey, om af te trappen, wij beginnen altijd met de verplichte versnapering. Wat is het verplichte Tijdens het Caribische love zomer so Carnaval. Ik ga die voor je halen. Maar rum. Jij gaat ook een stotje nemen. Ja, ja. Ik doe mee. Hij is verplicht, hè. Oh. Oh. Zo. Het, heeft een, het is een soort zoete benzine. Wij deze een oplichte de versnabeling. Caribische rum. De oplicht. 3, Super. Roos, verplichte versnabering. Ja, ja, ja. Nou, tot zover uh, staat de muziek hard. Zijn er alleen maar mooie mensen te zien. Ik word er stik jaloers van. En ik voel me zwaar underdressed. Bing voor de bing, bing voor de bing. Is dit voor jou het allermooiste feestje? Ja maar zeker, zeker weten, zeker weten. Leg maar eens uit waarom dan. Omdat gewoon alle culturen weer bijeen komen en gewoon het leven vieren met z'n allen. Je ja, kunt gewoon jezelf zijn. Het maakt niet uit hoe het feestje loopt, er is altijd een positief. Energie, wat... ja, wat je niet allemaal bespreken. Ik ben lekker, de groep is lekker, de dames zijn lekker dus ja. Omdat ik dan gewoon weer lekker terugkom naar mijn roots, lekker Caribisch. Genieten, genieten, genieten. Het is genieten hier Rotterdamse Carnaval na drie jaar. Ik ben blij dat we het kunnen meemaken weer, dat we samen kunnen zijn, genieten, love. En joy en unity. I have a drinking problem. Drinking problem. Drinking problem. Drinking problem. Drinking problem. I'm a warm, yeah. I have a drinking, drinking problem. problem. Drinking problem. problem. problem. problem. Heb jij a, drink a drinking problem? problem. I'm a warm, yeah. Maybe. <laughs> How are we gonna fix it? Drink some more. <laughs> Word je niet helemaal gek van de muziek zo hard? van het feestje. Ja, zeker weten. Helm achterin. zie alles van achteren. Jij hebt echt een zware taak, hè? De zwaarste, maar het leukste. Ja, want jij houdt dit touw vast, want je moet iedereen in het gareel houden. Ja, ik moet iedereen binnen houden. En dat niemand naar binnen komt natuurlijk. Je ja, bent de poortwachter. Ja, inderdaad. Kan je dan nog wel een beetje feesten? Dat, uh, dat dat hier niet zo moeilijk zoeken wordt. Mag ik jou wat vragen? Wie is de gangmaker hier? Dat zijn we allemaal Kifu. Kifu? Alleen Kifu. Rita! De gangmaker, dan moet je bij Team Coe zijn. Er zijn veel gangmakers hier, ik merk het al. Who do you think brings this party, you know, to the next level? Absolutely wonderful! This is my third time to Rotterdam Carnival. Nou ja, daar kan ik weinig mee. doe mijn best. Doe zo je best om iedereen langs de kant net zoveel plezier te geven als jij hebt hier. Ja, dat probeer ik over te brengen aan de mensen, hè! En ja, hoe haal jij ze over dan? Nou, gewoon lachen. En and anders een high-five. Een high five. Dat doen we zo. En dan gaat ze met de hoge hoed, hè? Gas, de hoge... Een, een gast met een hoge hoed. Ja. De jij bent een gang maken onder de beveiligers. Ja. Ik moet zorgen dat de jongens gewoon lekker even gas geven. En hoe zorg je ervoor dat zij gas geven dan? Ik kom langs, ik kan met ze dansen, ze dus gaan het ding doen. Ja maar laat maar even zien hoe jij te werk gaat dan. Laat maar even zien hoe jij te werk gaat. Normaal gesproken ben ik op naar één gangmaker, maar iedereen nomineert iemand anders hier. En ik heb ook wel oprecht het idee dat er niet één, niet twee, maar gewoon honderd gangmakers uh, rondlopen hier. Dus ik denk dat dat het gewoon is. De Caribbean Love Gang is één grote gangmaker. Neem een hapje van mijn bakken, yo. Zeg jij hallo? Tegen de mensen die nu wisten dat ik op heb, maak. <laughs> Hoe vinden jullie het carnaval? Geweldig! Geweldig! Ja fantastisch, fantastisch. Ja, ja precies. Huh? Oh ja! Yes. Bent u al gedaggerd? Wat zeg je? En hey, je wil meedoen hè? Wel meedoen! We moeten een beetje gedaggerd worden hè? Ja, wat kan ik zeggen? Ja, dit is denk ik het hoogtepunt. Beter wordt het niet. Ja, weet je? Oh, je moet stoppen op je hoogtepunt. En ik heb het idee dat we die inmiddels bereikt hebben aangezien we terug zijn bij het beginpunt. De verplichte versnabering was zoet maar koud. De gangmakers. Hij nou ja, dat is iedereen. En dus sluit Hé, hey, deze. Hey! Hey! Hey! Hey! hey, hey. Sorry,